Hey, ik ben Jan, ik ben communicatiemedewerker bij Jeugd en Muziek en vandaag is het feest in Bozaar, want Jeugd en Muziek bestaat 75 jaar. En het begon 75 jaar geleden allemaal hier en daarom nodigen wij vandaag 1500 kinderen en families uit voor een groot feest. En vindt u het leuk vandaag?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 je moet kan je En vindt u het een leuke dag? Het is heel geslaagd. Het is heel participatief. Je kan echt allerlei instrumenten leren kennen. Het is echt heel leuk. We hebben al trompet gespeeld naar een soort toneeltje gaan kijken en dat waren zo de leukste dingen eigenlijk.